Zijn we zijn in het huis van alleen. We gaan een kijkje nemen in de goocheltentoonstelling. Hopelijk word ik niet weggetoverd. Als je aan goochelen denkt, welke truc komt er als eerste in je op? Goed aan de konijn. Of het kaartspel, wat dan ze doen met de kaarten, fascineert mij altijd wel. Jongleren. Kaartentruc. Als je zelf een truc mocht uitvoeren of assisteren, welke zou dat dan zijn? Ik wil ze wel in een verdwijntruc. Zo. In, een, in een kist en dan verdwijnen. Ja, dat wil ik wel doen. Goh, dat is wel eens zo'n belevenis. Zo helemaal onzichtbaar worden. Het zou wel heel tof zijn om van een uh, briefje van 5 euro plots een miljoen euro te kunnen maken. Dat lijkt me wel heel erg tof, maar ik vrees dat dat enkel bij een illusie gaat blijven.